Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? <laughs> uh, dit kristal wat ik nu in mijn handen hou, is uh, al een tijdje in mijn bezit. Het is een van mijn lievelingskristallen. Zoals dat jullie kunnen zien, is het echt een heel uh, bijzondere kristal. En uh, heel, een, echt een mooie beauty. En ze glinstert ook een beetje als je ze in het zonlicht houdt. Zoals dat jullie kunnen zien. En uh, ja, deze noemt dus uh, Starburst salsiet. Roze Starburst salsiet noemt, noemt dit kristallen. Ik ben er heel erg blij mee. Ik, uh... Ja, het is echt een van mijn favoriete kristallen dat ik in huis heb. Nu, dit kristal ligt meestal op mijn uh, orakelkaartenset van mijn Avalon kaarten. Die ik hier heb. Daar ligt die dan op. Altijd. En uh, ik kan nu vandaag speciaal voor jullie ook nog een kaartje trekken uit dit um, Orakel van de Avalon-kaarten. Zoals dat jullie zien, het zijn het echt prachtige kaarten zo aan de achterkant. Het is een van mijn favoriete kaartensets. Het heeft hier ook een gouden, een gouden glans. Zoals dat jullie nu kunnen zien. Ik dus ga even een kaartje voor jullie trekken voor vandaag. En het is de kaartje geworden van het thema Partnership. Een partnership-kaart. Dus um, de betekenis van deze kaart is dus dat uh, het heel belangrijk is uh, om uh, een goed team te vormen met elkaar, om een goede partnership te vormen. Ja, dat kan je uh, op vele vlakken hebben. Een, uh, een familieband of met je, met je geliefde. Op vriendschappelijk vlak. Dus je kunt het op vele uh, manieren hebben. Een partnership met elkaar. Het is heel belangrijk om ook heel goed uh, samen te werken. En ja, omdat dit thema zo naar voren komt, is dit in deze tijd wel heel erg belangrijk. Dat we echt aan onze uh, banden met elkaar werken. En dat we gewoon heel erg lief zijn voor elkaar en mooi met elkaar samenwerken. Oké, okay, dus dit wil ik vandaag nog even uh, vertellen aan jullie. Het is ook um, heel erg goed weer vandaag. Dus ik ga nog even in de zon gaan zitten. En uh, ja, ik wens jullie allemaal nog een hele fijne avond toe. En uh, heel erg veel lief van mij.